Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we I Am Groot bouwen. Op zijn Nederlands. Ik ben Groot. Maar dat klinkt niet, dus ik houd op zijn Engels. I am Groot. Uh, klein set. Leuk setje. Uh, drie zakjes. Even spieken. 476 uh, stenen. Dus geen hele uh, spannende set te bouwen. Maar wel uh, erg komisch. Uh, het bekende Marvel-figuurtje voor de filmliefhebbers. Met het bandje, die leuke jaren tachtig muziek. Stikker velletje. We gaan bouwen. Dit is het eindresultaat. Ik met een cassettebandje, een en weer goed in Nou, dat was er meer. Al met al een uh, erg leuke set om te maken. Eigenlijk niks is logisch aan dit ding. Het is totaal niet symmetrisch. Dus je kunt niet in de, de, de, de automatische moet vallen met Bowie. Je moet echt goed uh, blijven opletten. Maar uh, ik vind hem erg geslaagd.